Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een royaal nachtkastje, maar ook een bedtafel, dan is Anna een zeer interessante keuze. Allereerst als nachtkastje. Anna is voorzien van een royale lade met blokkage, zodat die nooit eruit kan vallen. En ruimte om magazines of kranten in te leggen. Die makkelijk vanuit het bed te pakken zijn. Maar tevens ook een ruimte waarin u zaken kunt opbergen die u liever niet wilt laten zien. Medicijnen of apparatuur. Anna is tevens voorzien van vier wielen, zodat het nachtkastje ook makkelijk verplaatsbaar is en makkelijk ook dichter bij het bed of verder van het bed af te plaatsen is. En voorzien ...van wielen met een remmechanisme... ...zodat Anna ook stabiel naast het bed geplaatst kan worden. Maar Anna is tevens bedtafel. Aan de zijkant heeft u een tafel die eenvoudig uitklapt... ...en een nachtkastje wat eenvoudig te verplaatsen valt... ...en daarmee ook het blad keurig voor u gedraaid kunt krijgen om te eten of bijvoorbeeld te lezen. Het blad is allereerst in hoogte instelbaar, waploos, zodat u altijd de juiste hoogte heeft als u in bed ligt. En tevens verstelbaar en te fixeren in een hoek, zodat ook lezen een prettige bezigheid wordt. Makkelijk op te ruimen, eenvoudig weer terug. En aan de zijkant in het nachtkastje weer weggewerkt. Anna is uitgevoerd zodat het zowel links als ook rechts naast het bed geplaatst kan worden. Daarvoor heeft het nachtkastje zowel aan de ene kant grepen om de laden en de deur open te kunnen doen. Als ook aan de andere kant. Als het bad weer terug is, dan is het nachtkastje weer keurig een nachtkastje. En gaat u over tot de aankoop van Anna, dan wens ik u ook daar heel veel plezier mee.